Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Hallo, mijn naam is Wouter Rijnkema en ik ga in dit filmpje met jullie de moeilijkste vragen van het havo examen van 2019 doornemen. En met moeilijk bedoel ik de vragen die toen, twee jaar terug, het slechtst werden gemaakt. Ik begin met vraag 27. Dat is meteen een lastig vraagje over bindingen. En dan hebben we hier een best wel ingewikkelde stof. Je ziet hier een hele grote formule die hier in een schematische plaatje is aangegeven. Als we het hebben over bindingen, dan kun je eigenlijk kiezen uit een aantal bindingen. Die staan hier. Nog even snel. Dan hebben we alleen maar metalen. En bilans zijn die een geel qua achtergrond. hebben we een metaalbinding. Dan hebben we alleen maar niet-metalen. Dit stukje, de oranje dingen in het periodisch systeem. Dan hebben we een atoombinding. Die zit Tussen atomen binnen een molecuul. We hebben bindingen tussen moleculen, van de Waalsbindingen. En die heet ook wel molecuulbindingen. En we hebben soms waterstofbruggen. Daar heb je wel OH of NH voor nodig. Hebben we een zout, dan hebben we een combinatie van zo'n metaal en een niet-metaal. Dan hebben we een ionbinding. Nou, dit gaat natuurlijk hartstikke snel. Als je het allemaal wat langzamer wil en meer uitleg wil, meer oefeningen wil, kijk je op schijkendehvwo.nl Gaan we even kijken naar deze vraag. Dan kijk ik in het plaatje. En wat zien we daar? We zien hier wel het plus en min deeltjes ionen. En dat is de eerste binding die we hebben. De ionbinding. Tussen de plus en de min waar het pijltje staat. En dan heb ik het dus over die ingewikkelde stof die hier ook staat. Maar er is nog een binding. Je ziet hier dat ook de uh, moleculen, hè, die, dat zijn eigenlijk de staartjes, het stuk van IS, C8H17, dat die elkaar ook uh, nou ja, aantrekken, binden. En dus hebben we ook een molecuulbinding hier. En je mag ook zeggen dus van de Waalsbinding, dat is gewoon hetzelfde als molecuulbinding. Nou, bij zouten hebben we een ionbinding, natriumchloride, het standaard voorbeeld van een zout. Ja, dus de binding tussen die twee heet een ionbinding. Nou, we moeten nog een verklaring geven. We moeten uitleggen waarom de ingewikkelde stof een lager smelpunt heeft dan natriumchloride. Nou, dat heeft te maken met de sterkte van de bindingen. Die bindingen zijn dus zwakker. De bindingen tussen deze deeltjes. Nou, en dat komt omdat ionbindingen sterker zijn dan van de Waalsbindingen. Dat natriumchloride heb je alleen maar ionbindingen en trekken je anders op elkaar heel sterk aan en zijn die bindingen dus moeilijker te verbreken. Dan vraag 29, ook een lastig vraagje. Uh, hier hebben we een stof, hydroxyapatiet, en die bestaat uit drie ionen. Dus niet twee zoals bij de meeste zouten, maar ze zijn zo flauw maar eentje met drie te vragen. Calcium-ionen, fosfaat-ionen nou, dus Stap voor stap aanpakken is hier misschien niet zo moeilijk als je denkt. Wat hebben we allemaal nodig voor deze vraag? moet je eigenlijk allemaal weten. Het is een zout. He. Calcium is een metaal en die andere zijn niet metalen. Dus de totale plus en de totale minlading die moeten gelijk zijn aan elkaar. Je moet weten wat het fosfaat is. PO4-3-. Als je dat soort dingen altijd vergeet, het staat gewoon in Binas 66B. Maar OH- die staat er niet. Nou, ik denk dat jullie wel weet. je komt super vaak terug. Maar toch, hydroxide OH-, eentje om te onthouden. Dan staat hier nog het woord voor houdingsformule. Nou, dat woord wordt niet heel veel gebruikt. Hè. Soms zeggen mensen ook zoutformule. Het is gewoon de formule van die stof, van dat zout, die we straks moeten geven. Nou, we hebben 3 keer fosfaat. Hè. Fosfaat is op 3, 3P of 3, 3 min. Dus dat is 9 min. 1 keer O- min erbij, nou, dus 1 min. Gaan we die twee optellen, dan komen we in totaal op 10 min. En dat moesten we hier als eerste invullen, hè, de totale negatieve lading. 10 min. Nou, om de verhoudingsformule te weten, dan hebben we ook de totale positieve lading nodig. En die is natuurlijk ook 10+. Plus. En die moeten komen van calciumionen. Nou, 1 calciumion is 2+. Plus. Dat is weer in binnens te vinden, bijvoorbeeld in 45a of 99. Nou, hoe komen we nou aan 10+, plus? door 5 keer calcium te nemen. En De verhoudingsformule die ziet er dan zo uit. Calcium 5, die heb ik 5 keer. Die PO4, dan moeten ze haakjes. Want als je die haakjes er niet bij zet, ja, dan zou je PO43 hebben. Nou, dat klinkt al als onzin natuurlijk. Die OH, daar is gewoon maar één van. Daar hebben we geen haakjes voor nodig. Als je dit zo opschrijft, dan neem je het positief jongen Als eerste heb je de juiste verhoudingsformule en hier twee punten haalt. Nou, nog even een aantal tips voor scheikunde. Dan kun je zeggen, ja, dan kom je nou mee aan. Schrijf mee met de filmpjes. Mijn ervaring is dat als je gewoon die filmpjes kijkt, dan lijkt het vaak simpeler dan het is. Daar leer je wat minder van. Als je meeschrijft, dan gaat het veel beter. Nou, deze tips heb ik ook in een filmpje uitgewerkt. Kijk op schijkenhavwo.nl. We hebben nu geen tijd om het allemaal door te nemen. Nog wel even eentje die heel belangrijk is. Kijk in dat laatste kwartier. Als het kwart over vier is en die connector komt binnen en je mag de, niet meer weg... Ga dan wel echt even je antwoorden checken. Je haalt er vaak nog heel veel significantiefoutjes uit. Vergeet de H-atomen uit. En dat is hartstikke uh, jammer natuurlijk. Hè. Die punten kun je gewoon halen. Dan hebben we ook nog een uh, 30 dagen challenge. Die heb ik uh, met Merel Haring en Renate Boksen uh, gemaakt. Uh, niet een challenge om een uh, fantastisch killer body te krijgen. Maar je kunt wel trainen om een H-voor diploma te krijgen. Want schijkende examens zijn heel makkelijk te trainen. Je moet er natuurlijk wel, net als wanneer je een fantastische buikspieren hebt, wel wat moeite voor doen. Hier de website en vragen kun je ook via Instagram stellen. Nou, dan gaan we nu nog eventjes naar de moeilijkste vraag. Die heb ik even voor het laatst bewaard. Dat is vraag 5 hier. Nou, je ziet hier een hele hoop informatie. Je kunt eventueel het beeld even stilzetten om het te lezen. Wat mij als eerste opvalt de vraag, is dat die gekoppeld is. Er staat hier geen witregel tussen. En dat betekent weer dat je het antwoord van 4 nodig hebt bij 5. Dat antwoord van 4 dat heb ik hier even ingetypt. Maar weet je nou geen antwoord bij 4? Nou, de meeste leerlingen wisten dat wel, die was goed gemaakt. Eh, verzin dan een getal. Het moet zijn een aantal mol, dus verzin jij een aantal mol. En dan, als je dat bij 5 gewoon doorrekent, krijg je bij 5 gewoon wel de punten daarvoor. Nou, er werd een proefje mee gedaan. En dan moesten we gaan uitrekenen wat het massenpercentage koper in een munt was. Nou, een proefje is dit. Het koper wordt in een bekerglas gedaan met salpetensuur. Dat reageert dan tot deze stof, of dit ion moet ik zeggen. Daar maken ze een liter oplossing van. En daarvan is 1 milliliter in een reageerbuis gestopt. Deze reageerbuis. En daar ging die vraag 4 over. Dus dat getal, die 5,60 10 5 mol... Zat in deze Nou, Hoeveel zat er dan in die muntoplossing? Dus in deze 1000 milliliter. 1 liter is 1000 milliliter. Nou, 1000 keer zoveel. want je had maar 1 van die 1000 milliliter genomen. Dus wat er in die uh, maatkoop zat. En dus ook in die uh, muntoplossing. Is 1000 keer het antwoord op vraag 4. En dan kom je op 5,60 10 2 mol van dat ion uit. Nou, dan moeten we naar een massapercentage. En dat betekent dat we naar de massa moeten. Maar het gaat om het massapercentage, sorry, koper. Dus we moeten alleen maar naar het koper krijgen. Koper was hier in die munt vaste stof. het is gereageerd tot zo'n ion. En je ziet dat er hier één keer Cu in zit. Dus als ik weet hoeveel mol ik van dit heb, weet ik ook hoeveel mol Cu ik heb. Dus 5,6 met 1,2 mol Cu. Nou, doe ik dat keer de molmassa van Cu, en binnen als we 99 vinden, kom je op 3,559 gram koper uit. Dat zat in die munt. Nou, dan nog even het massapestage. Massa, deel, gedeelde massa geheel keer 100%, waarbij deel en geheel wel allebei in grammen moeten bijvoorbeeld. Dus hier de massa van, uh, die we hadden berekend, de koper die in de munt zit, gedeeld gedeelde totale massa van de munt, die moet in de vraag staan, keer 100%. Komt op 87,4% uit. Drie significante cijfers, altijd even checken, hier staan er drie in de vraag. En die 4,07 zijn er ook. En er staat hier nog wel het getal 0,29, maar dat hebben we niet gebruikt hier. Dus dat telt ook niet mee voor de significantie. Let er nog wel even op, die 4,07 gram. De massa van het geheel, dat je die pas in de laatste stap gebruikt. He, bij massa deel door massa geheel. Je moet dit niet eerst gaan delen door de molmassa van koper of zo, Want dit is een munt. Dat is niet alleen maar koper. De vraag is juist hoe groot deel is koper. En dus gebruik dat bij het berekening van een percentage pas in de laatste stap. Nou, je kunt dit over een paar dagen natuurlijk nog even oefenen. Kijken of je hem eh, gevonden, snap, gesnapt en bedoel ik eigenlijk. Als je hem wil vinden, het is het examen van 2019, tijd van 1. Nou. Examentrainingen, alle oefenvragen, alle examens, films over al die opgaven kun je hier vinden, Nou, Deze chance had ik al genoemd, geef je op, schijkendehvwo.nl, oefenen en heel veel succes met je examen.